Le roi, la loi, la liberté. Tête-tête. Voilà, la dernière, c'était très bien. Bienvenue à tous testers. Aujourd'hui, vous allez regarder du football sur la télévision mais pas n'importe quel téléviseur. Un Smart TV Wow. Virka Tu sais comment ça Virka Je crois que ça en rapport avec l'image, la qualité de l'image est un petit peu mieux ah que, ouais. que HD. Cast, gaming mode, toutes ces choses ka y met son slimme TV. Sont-elles des mots à la mode, ou font-elles une réelle différence dans l'expérience visuelle nous allons le voir punche, punche, Wat we vandaag testen, is de casting. En om dat we het meest vlot mogelijk vinden. In 1986 de Rode Duivels tegen Argentinië. Dus ja, er was een TV, er was een GSM. En dat zou daar dan moeten mee gaan dat ik die match op TV zou zien. Ja, dat is mij niet gelukt. <laughs> ik kwam wel op het idee, zoals we dat thuis hoeven eens op YouTube te gaan kijken. Uh, Marcel, hmm? uh, ik heb hier WK Vot ingetikt. Hoe moet ik die T-Weg doen? Uh, dan ben ik maar uh, ja, naar Google gegaan. Ik ben uh, bij Wikipedia. Ondertussen had uh, mijn buurman uh, het al wel gevonden op zijn TV. En op een bepaald punt heb ik het gewoon opgegeven. Ah ja, ik kon dan al de match zien bij de buurman. Oh, ik, ik weet eigenlijk niet of dat nu echt wel zo handig is, die kaast. Voor mij is het genial. Maar je moet een GSM met de applicatie hebben. Als je het niet hebt, gaat het niet. Om te testen of si de 4K was meerdere dan de HD, we hadden jouw Waldo. Maar concreet was het op twee verschillende telefoons. We en er in 4K en en en HD. A partir daar hadden we de telecommand. Als we dat hadden gevonden, moesten we op een klaxon duwen. Het was veel makkelijker om op 4K te gaan, omdat er veel meer details waren. Waarom loop ik zelfs? <laughs> bon, montre ik En dan heb ik ook eens gewisseld en dan mocht ik uh, bij het HD-beeld en dan vond ik het niet. Dus er is wel echt een gigantisch verschil. HD of 4K? Eh ben, 4K, manifestement, c'était mieux. Vraag. Ik heb gekozen. Ondertussen hebben we de gaming mode op een Smart TV. Dat zou dan zo gezegd, ervoor zorgen dat uw ervaring versterkt wordt? On nous a mis des, des bracelets voor calculeren le, le battement des cœurs. Dus euh, ja, we hebben FIFA gespeeld. We hebben dat eerst in de gewone mode gespeeld met die hartslagmeter En dan in een gaming mode om te kijken of dat we effectief. of euh... helemaal in de game zaten. <verdekant> Toen dat die gaming mode aanging, had ik wel echt door dat die, dat die kleuren anders waren. Het is een beetje plus terne, Je ik vind faut, De kleuren uh, een euh... beetje plus tristes. Oui. Het is bizar. Ik denk dat we een beetje moeten habitueren. Misschien is dat. Dat voor een jeu d'aventuur, dat is sympa, maar daar, voor, een, voor een sport. Maar ik moet wel zeggen dat je wel ziet dat die spelers daardoor wel realistischer worden. Weet je wat, We moeten ze bieden, moet ze bieden, te scoren. met Kevin de Bruin, ik was dat net toch opvallend roze, omdat dat nu ook zo is. Oh, daar komt oh. Allee. <laughs> ik die! Allee! Wacht even, wacht wacht Hier is hem, hier is hem, hier is hem. Ja, ik vind dat, dat wel echt beter. Ze is puur Ja. Dus, na een tijdje te winnen. Oké, okay, Safa. Ja, dus achteraf hebben we dan de resultaten bekeken van je hartslagmeter. En wat bleek? Geen verschil. Le gaming mode? Non. Nee. Nee. Nee, niks.